Welkom bij Emerpark. We hebben onze comfortabele Citroën bedrijfswagens voor u klaargezet. Wat dacht u van de 100% elektrische e-jumpy met een actieradius van 330 kilometer en een laadvermogen tot wel 1275 kilo? Dit model is er ook met brandstofaandrijving en beschikt over een laadvolume van ruim 6,5 kub. Goed om te weten, met zijn hoogte van 1,90 meter rijdt u met de Jumpy probleemloos elke parkeergarage in. Zoekt u een maat groter, maak dan kennis met de Citroën Jumper. Met een laadvolume tot wel 17 kub misschien een goede match voor uw bedrijf. Alle Citroën bedrijfswagens zijn ontworpen volgens de Advanced Comfort standaard. Dit staat voor een uiterst praktische indeling, gecombineerd met ultiem rijcomfort. Wist u dat er veel mogelijkheden zijn om uw nieuwe Citroën bedrijfswagen aan te passen op uw wensen? Kom langs voor advies of een proefrit. Graag, tot ziens. Profiteer nu tijdelijk van extra voordeel tijdens de Business Days tot en met 31 juli.